Je gaat weer een project remixen. Je start vanuit Mijn basisproject. Aan jou de taak om alles te programmeren. Klik op de button hieronder, Open project en vervolgens op Remix. Het project opent nu automatisch. Nu jij. Je ziet dat er al een aantal sprites klaarstaan. Het logo van Barcelona en het logo van Real Madrid. Uit de bibliotheek een voetbal. Daarnaast de achtergrond, een voetbalveld. Je programmeert een aantal verschillende sequenties, series van blokjes code. In deze sequenties gebruik je een aantal verschillende programmeerprincipes. Een herhaalblok of loop. Alle code in dit blokje wordt een aantal keer of oneindig herhaald. Een als-dan blokje, ook wel een conditie genoemd. Je programma leest het blokje en kijkt of het wel of niet de code in dit blokje moet uitvoeren. En wat het programma anders moet doen. En een hele reeks procedures. Een procedure is een aparte sequentie van codeblokjes. Deze procedure kun je op elke andere plaats in je programma aanroepen en laten uitvoeren. Zo hoef je niet steeds dezelfde code opnieuw te schrijven. Het gebruiken van procedures maakt je code overzichtelijker en sneller. Eerst de rest van de sprite verzamelen. Maak een nieuwe sprite aan en teken met de pen een rechte lijn. Noem de sprite doel Barsa. Kopiëren en hernoemen naar doel Real. Nu jij. Zet alle sprites op de juiste plaats. Dan de code om de spelers te besturen. Dit is een game voor twee spelers. Elke speler heeft twee toetsen op het toetsenbord om het logo van de club te bewegen. Kies de toetsen die je wilt gebruiken om de spelers te besturen. Ik kies voor Barça A en Z. Een oneindige loop met erin twee condities om de toetsen te laten bewegen. Nu jij. Kopieer nu de code door hem vanuit de Barsen Sprite naar de Real Sprite te slepen. Klik op de Real Sprite en pas de toetsen aan. Bijvoorbeeld K en M. Klik op de groene vlag en test je code maar eens. Klik dan de bal aan. In deze sprite stop je de overige code voor je spel. Als eerste een procedure om de wedstrijd te starten met 0-0. Maak twee variabelen, Barça en Real. Sleep de scoreborden naar de juiste plaats en maak een nieuwe procedure. Start wedstrijd. Dan de code voor de procedure. Maak de bal iets kleiner. Ik kies 60%. En zet beide variabelen op 0. De wedstrijd zal starten met 0-0. Dan de beweging van de bal. Procedure en de code. neemt 10 stappen en keer om aan de rand. Vind je het spel nu te makkelijk of te moeilijk? Door het nummer hoger of lager te maken kun je de bal sneller of langzamer laten gaan. Dan wil ik dat de bal bij de start van de wedstrijd in het midden begint en willekeurig in een rechte lijn naar een van de twee kanten rolt. Procedure. Ik gebruik daarvoor deze drie functies. nu jij. Dan bepalen wanneer er een doelpunt is gescoord. Wanneer ik het doel van Barça raak, verander dan de score van Real met 1. Start het geluid goal. En zeg doelpunt real. Wacht twee seconden en start dan de procedure naar middenstip. Kopieer dan de hele conditie. Verander doel Barsa in doel real. En pas de tekst aan. Nu jij. Nu een procedure om tegen de bal te schoppen. Als Barça de bal raakt, dan kaats in een hoek van min 90 graden ten opzichte van de positie van de speler Barça. De richting bepaal ik met behulp van een functie. Weer kopiëren. Verander Barça in Real. En omdat de speler van Real op een andere plaats in het veld staat, en ik de bal daarom een andere richting op wil laten gaan, pas ik de functie iets aan. Zo kaatst de bal de juiste kant op. Nu jij. Dan nog bepalen wanneer de wedstrijd is afgelopen. Twee condities. Wanneer Barça 5 doelpunten heeft gescoord. Natuurlijk mag je ook 10 of een ander getal invullen. Dan start het geluid: Clublied van Barça. En zend signaal: Game over. En pas de code aan naar de variabele real. Nu jij. Dan een sequentie om alle procedures bij elkaar te brengen. Wanneer er op de groene vlag wordt geklikt, voer deze twee procedures uit. En herhaal deze procedures.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 Staan alle blokjes op de juiste plaats of ben je er misschien per ongeluk ergens één vergeten. Heb je nog zin om door te programmeren? Probeer dan bijvoorbeeld eens de snelheid van de bal aan te passen om het spel moeilijker te maken. Of programmeer een startbutton om de wedstrijd te starten. Misschien kun je ook het logo van de winnende club laten zien bij Game Over. Of maak een tenniswedstrijd. Ik heb al een achtergrond toegevoegd. Vervang de voetbalclub door twee tennisrackets en de voetbal door een tennisbal.